Dit lijkt zomaar een mooi plekje in een Drentse bos. En dit lijkt zomaar een heuveltje waar je naar beneden kunt rennen. En dat deed ik vroeger ook, of ik ging naar beneden met mijn fiets of met mijn slee. Maar eigenlijk, je ziet het al een beetje aan deze wallen, is dit niet zomaar een plek in een bos en zo, niet zomaar een heuftje waar je naar beneden kunt rennen. Maar het is een massagraf. Gegraven in de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig is de massagraf. Zonder menselijke massa. Er is gelukkig nooit iemand in begraven. Maar dat was niet de bedoeling. En voor zover ik weet heeft er dus weer nog geen enkele historicus hier ook maar een woord over gerept. Over dit ongebruikte massagraf. En dat is toch vreemd.